Je bent een dikke hippo, dus haal je bek voor je. Je weet niet waar je zit. ik heb geen respect voor je, zelfs je hit mist. En de rest van je is ook weer van het. Men heeft de pest aan jezelfde en zelfde en zelfde stijl. Die nogal stinkt, was het uit in een hondentijl. Met zeep in je ogen, ik geef je geen handdoek. Je kunt het niet drogen en je hip handdoek. Ik gum het uit, nu sta je er alleen voor. Je snel is lauw, als zet je je beste been vooruit. Aan. Ik stuur je uit de laan, ik klinkt als een baviaan, rappend in een banaan. En Sebastian slaat, maar zonder haat, maar met sympathie. Want ik weet waar je staat bij de afgrond. Ik zag al waar je graf stond, de de straat voor een grote lafhond. Je praatjes, vullig in gaatjes, je daden zijn averecht, Wat je zegt, wat waar is, bedaar eens pie, En hoor me uit, je wordt genaaid als een bitch, dus spijt in sluitspier. Hier papier, ik ben bolle geis. Vol in mijn bol en dik van mijn rijms, laat me af. En geef me een pen en een wc rol Ik heb schijt aan wie je bent Ik spoot je zelfs nog wat te drinken Maar ik zie je niet staan met je ruimtjes stinken Moet ik in Amsterdam gewoon een props. Hypocrieten lopen er in onze hoofdstad los Ik heb schijt dat je, schijt aan je, je bent niets Vergeleken met mij in mijn vrede piet. Nu speel ik die romanen, zet je aan met mijn zippel Je bent opgebrand in je stad vol hippo's Dan? Wat ligt dat dan? Ik zou het niet weten en het kan me niet schelen Want ik ga liever naar Wassenaren. Lekker cool onder de kakkers daar Die zijn zelfs gezelliger dan jij je shit Ik heb liever koude kak dan hypocrites te zijn Johnny's Geef ik liever een hand Dan sukkels die zeiken op Zuider de dus Vlans Toch is daar je label, dus leg maar uit Scheld maar raak, ik heb een dikke huid. Want ik hoor je lekker toch niet met je gezeur. Plat als het dan op je moeder. Dus lekker wil. Je denkt dat je bent, ja la la la, zie je ze even aan de stad, naar Breda Ik heb scheid aan je koep bij je, bent niet. Bin met mij, jij hypocriet. Je voelt je verloren, als een schaap dat is geschoren. En wederom, dat ik de missen wat horen. Met de wind van voren, spuug maar raak. Slik het weer in, recht terug in je maak Lekker kokhalzen. net als je trekt Vol onzin, en verre van relaxen Geen volzin, maar een rijm vol domzin Een achterhaald stukje drummen Nummer zo stomp, zinnig, slecht, pies Lekker, lak, wekkend Je veel te lang uitrekken En raps, verstrekken, maar je lach aanval. <laughs> je maakt me menig Menig mens denkt, zijn tong is niet lenig In kooien ben je over de rode Domme mister van het berg tot is een paard van trooien Ik heb schijt aan je poepaier Je bent niet vergeleken met mij En mijn vrede beats En ik ben uit als netje nevels.